Goedemiddag, het is inmiddels alweer, waarom ben ik zo oranje? Ik heb vandaag een soort van fotoshoot, maar dan voor mezelf, voor mijn eigen Instagram pagina. Maar omdat ik een samenwerking doe met Go Britain X Puma, uh, ga ik daar vandaag in de Go Britain winkel een uh, kleine fotoshoot doen. En dat is dezelfde winkel van uh, de Go Britain launch, relaunch, waar ik in februari of januari was geweest. Dus daarin neem ik jullie zo mee. En ik wil jullie een kleine home tour uh, geven, Want er is in ons huis heel veel veranderd. Dus dat ga ik nog even doen. Hij geeft weer 0 minuten aan. Dus ik ga even weer wat verwijderen. En daarna ga ik verder met mijn home tour. Hier kom je dus binnen. Dit is de hal. Let niet op mijn vriend's schoenen. Loop je door. Dan is dit de woonkamer. En voor de mensen die het niet weten. Ik woon hier pas sinds een half jaar. Want mijn vrienden hebben acht jaar met elkaar een relatie gehad. Maar dus hebben we twee weken. Uh, twee weken wat ik wil ik al zeggen. Uh, twee jaar uit elkaar geweest en ik woon hier dus weer sinds een halfjaartje, want toen kwamen we weer bij elkaar. Maar ik heb dus heel veel veranderd. Dit is echt niet normaal. Een nieuwe bank, een nieuwe salontafel, alle accessoires, spiegels. Het enige wat je nou nog ziet, wat van hem was, is de lamp en uh, die houten jaloezieën. Oh ja, en het kleed. Dat oerlelijke kleed wat ik weg wil hebben, want hij is zwart en hij past hier totaal niet bij... Oké, okay, dat is nog wel zwart, maar die lamp moet dus ook weg. Die lamp moet daar komen te staan met daar een tafeltje. Maar die moet ik nog kopen. En voor de mensen die gaan vragen waar alles vandaan komt, geef ik je nu alvast even een heads up. Uh, de bank komt van Live in Zevenaar. En het is zo'n bank, zoals je ziet. Wacht even, zo moet ik doen. Dus dit is dan een stof en dit is in de kleur top. En zoals je ziet hebben we hier echt altijd super veel zon. Dus hier maak ik eigenlijk al mijn selfies omdat we hier super veel zon hebben. Um, die lampen zijn van Eichold. Die heb ik tweedehands gekocht op marktplaats. Die vrouw woonde in Rotterdam. De bank kwam dus van 7 Zevenaar. Uh, voor de mensen die gaan vragen wat de prijs was, hij was volgens mij 14,50 was die. En dan kan je alles op maat maken. De afmetingen zijn op maat gemaakt. En je kan stoffen uitkiezen. Je kan echt uit zoveel stoffen kiezen. Het is zo'n soort van Erik Kusterbank. Maar de Erik Kusterbanken die ik had gezien waren echt 4.000, 5.000 euro. Dus ik dacht toen ik deze zag. Ik laat ze wel even een fotootje zien hier. En zo zag hij eruit op de foto. En toen dacht ik yes, die moet ik hebben. De tafel is ook tweedehands van Marktplaats. Spiegellijst is van wonen. Die, die hadden we al. Deze is van wonen. Joda Bergkristal. Op statief. En uh, deze heb ik van wonen. Als je de kaars in doet is het zo'n soort van infinity light. Maar zo heet het niet. Zo heet hij die namaak. En hier heb ik er nog eentje. Deze spiegellijsten zijn ook van wonen. Ik heb er gewoon nog steeds niks in zitten. Dat moet ik nog steeds doen. Maar ik vind het gewoon super moeilijk. Uh, deze lamp heb ik van, van Rhone. Ik weet niet meer waar het zat. Maar er moet dus nog een lampenkap op. Dan het volgende bij behang komt van uh, Sober Chic in... Volgens mij zat het in Rhone. Of zoiets. Zit dicht bij Rotterdam. En dit is dus Elites Anguille behang. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Anguille. Of Anguille. Volgens mij is het van echt paling gemaakt. Niet op mijn mooie nagel. Ik heb een heel drama gehad met het behang. Van uh, waar ik het uh, behang eigenlijk had uh, aangeschaft. Dat was bij een andere winkel. En toen kwam Sober Chic met een oplossing. Uh, omdat ik een tintje lichter wil hebben. Maar het kwam echt door mijn vriend. Dat ik een tintje lichter wil hebben. Maar nou kom zie... Is die gewoon echt zilver. En dit is allemaal heel warm. En het behang is heel koud. Dus daar schrok ik echt heel erg van. Dus ik dacht ik moet iets hebben om deze wand op te, op te warmen. Dus daardoor heb ik deze zuilen hier neergezet. Die heb ik trouwens ook van Marktplaats. Deze vazen zijn van heel officieel. Ze waren 150 euro per stuk. Moet hij alleen nog takken in doen. En een soort van bloemetjes. Dus uh, irriteren me echt dood aan die stopcontacten en aan die snoeren. Dus don't judge me. Die zitten ook daar. Ik wil eigenlijk nog alles uh, opnieuw laten behangen, maar dan ook meteen de stopcontacten laten invrezen. Maar aan de ene kant, het is een huurhuis, dus ja, zoveel geld investeren in een huurhuis vind ik ook weer zonde. Maar ja, ik irriteer me er gewoon echt dood aan. Maar goed, uh, voor de rest, uh, de tv hing er al, dit hing er ook al, de boekjes zijn van mij, de koraal is van mij en ja, dit is gewoon echt even de puinhoop. Ik snap ook niet waarom ik dit niet even heb opgeruimd. Ik moet eigenlijk nou heel snel er vandoor gaan, want ik moet nou richting Go Britain. Maar ik wil jullie een kleine home tour geven, dus dit is het een beetje. Uh, trouwens, uh, die boeddha stond hier ook al. Die gordijnen gingen hier ook al, maar die moet ik nog veranderen. Maar ik wil dus daar nog een soort van taupe beige gordijnen en daar ook. En dan gaan we verder naar de hal. Deze is ook niet echt iets bijzonders. Het is gewoon een gewone hal. Hier zit de badkamer, daar zit het toilet. Uh, hier zit mijn vriendse kledingkast, daar zit mijn kledingkast en make-up. Shizzle, uh, daar is de slaapkamer en boven heb ik mijn fotostudio, die heb ik al een keertje laten zien op Snapchat. Maar dat ga ik jullie allemaal een andere keer laten zien, want ik moet nu snel ervan door. Ik moet nou de bus pakken, want this bitch ain't got a car yet, ik ben aan het sparen. Zoals jullie weten, ik ben er bijna. Maar uh, ik moet nou even snel de bus pakken, die komt daar, dus daar ga ik nou even heel snel naartoe rennen. Oh shit, fuck, gemist. Ik heb dus net een kleine demo gestuurd van mijn tas. Uh, want die valt elke keer door dit lusje. Uh, omdat die nogal wat slap is, valt die bij mij altijd keihard op de grond. En zo is dus mijn lens weer kapot gegaan. Maar ik maakte een kleine demo voor Michael hey, van Michael, Baller. En kregen. hij ging helemaal stuk. Om hoe ik dit in ik elkaar heb gezet. Ik heb ook, ook uh, aan één kant. Misschien is dat ook wel de oorzaak van het probleem. Helemaal serieus bezig uh, over dat lusje. Ik vind dit een beetje te schoolachtig vast. Ik ze allebei gewoon vast. Helemaal uitleggen ja, waarom ik, ik hem vast. zo draag. Ik altijd zo vast. Uh, dus ik denk altijd dus wat anders was. Maar uh, ik heb hem bijvoorbeeld nou zo zitten. Nou, jullie gaan zien wat er gebeurt ja, met, met mijn, ja. dus met mijn tas. tas. Hij is niet zo heel zwaar, maar dan ga ik hem telkens een stukje omlaag. En dan komt hij ongeveer hier op het einde te zitten. En op een gegeven moment, als ik hem dan Nou, oh, okay. zo is dus mijn lens kapot gegaan in mijn tas. We zijn dus nu bij Britain. En ik heb... Dus deze schoenen aan. Hier gaat het allemaal om. Dit is dus een ontwerp van Cara de Le Winch. Ik vind het altijd moeilijk om haar naam uit te spreken. En dit is dus het outfitje. Dit is een vest van Puma. Met een broek van Puma. En dan met de sneakers daaronder. Ik had ook andere feetjes, Maar ik heb deze feetjes gedaan. Deze vond ik net wat leuker. En dan nou gaan we dus even foto's maken. Bij Britain in de Winkel. Het is gewoon sluitingstijd en we hebben zo'n training, dus ik mocht even nou een foto's maken. En ze zaten dus in deze doos. Ik heb ze in het rood en in het grijs. Ik laat ze zo even zien. Ik heb ze al uitgepakt. Dit zijn dus de shoes waar het om gaat. Ik heb alleen de vetes even veranderd, want uh, dit waren vetes met Fulma. Die kan je er ook in doen, maar ik vond deze net iets leuker. En die grijze kan je met zo'n satijnen een veter uh, doen, maar bij deze vond ik die ook wat leuker. Ik heb een maat 38 van deze en ze vielen ook gewoon heel normaal uit. Hier hebben we net foto's gemaakt. En deze belichting hier is echt on point. Maar de nummer, dit vergeet ik echt niet meer, de nummer. Maar ik vind mijn outfit echt leuk, die broek is ook echt mooi. Geloof me, dit is een XL wat ik nou aan heb, het is unisex. Maar ik vind hem gewoon leuk. Dus waarschijnlijk wil ik die broek in de L. Ik vind het sowieso donkerblauw met grijs vind ik een super mooie combinatie. Maar ik krijg echt een hoop bij van de muziek. De muziek is echt niet normaal. Maar goed, ik ga nu die andere outfit aandoen. Dit is mijn tweede outfit. Ik heb gewoon zo'n houthakjesbloes aan. Met zo'n fanny pack. Ik wil heel lang zo'n fanny pack. Alleen, deze past niet echt bij de outfit door het witte logo. Dus ik zal het elke keer zo. Maar dit vond ik wel echt super leuk. En dan natuurlijk. Met de shoes. Cute hè? En we hebben het hierboven foto's gemaakt. We hebben één foto hier gemaakt. En ook een foto boven. En dit kennen jullie wel. Want hier ben ik toen bij de relaunch geweest. En dat was hier achter. Hier gooiden we allemaal vlees naar buiten. Jullie weten nog hoe het aan toe ging. Maar ik vind het gewoon echt een super vette winkel. Go Burton is echt een van mijn lievelingswinkels. Want ik ben echt meer boyish meisje. Ik hou van hele stoere dingen. Bijvoorbeeld dit vest zag ik net van Reebok. En ik vind dit gewoon super vet. Die kleuren. Het lijkt nou ook hier een beetje oranje. Ik vind deze heel vet. Ik vind deze echt super mooi. Oh, ik heb er iets kapot gemaakt. Of niet? Oh nee. je nee. Kijk die. Ik vind die zo mooi. Maar ja, dit is gewoon echt een super vet concept wat ze hebben. Want dit zijn zogenaamd koevitrines. En hier ook. Hier zitten alle petjes in. En daar ook nog meer koevitrines. Ik heb net even de telefoon geleend van mijn vriend. Hij werkt voor Caesars. Maar dit is dus een iPhone 7 Plus. En die maakt super vette portretfoto's. Dus daar heb ik net even gebruik van gemaakt. En deze bril had ik hier net ook gezien. Die vond ik vond het ook wel vet. Hier wordt anders. Dus ik ben nu klaar. Ik ga nu weer mijn normale kleding uh, aandoen. Even alle troepje opruimen die ik heb gemaakt.